Oh dat zijn er twee, oh dat zijn er twee, oh shit het zijn er twee, oh shit het zijn er twee, ik dacht dat het er maar één was. Ja die gaat dan gestopt ik krijgen. <coughs> die ga ik echt dikke bekeuring geven. Dus er is eigenlijk een uh, overlast gemeld, we gaan eens die kant op. We have a Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSBD en morgen. En vandaag ga ik met Wim op pad uh, met deze onopvallende massa. Voor de rest weet ik er echt helemaal niks van. Uh, ik heb hem gekregen, shouten naar Wandertje. Uh, ik weet dus ook niet of die gereleased wordt. Ik weet niet wat er allemaal mee wordt gedaan. Ik weet niet voor wie die is gemaakt. Ik weet alleen tot hij van Wandertje is. En tot ik hem mocht gebruiken en tot hij super dik uitziet. Uh, in ieder geval uh, onopvallend dus. Hij wordt gebruikt in Rotterdam voor de teamparate eenheid uh, wat dat is uh, weet ik nou ook weer niet precies ik geloof iets dat dat een ja soort van uh, ja nee dat ga ik iets verkeerd zeggen die, die doen in ieder geval uh, mee ook op meldingen maar die doen geloof ik al instappen en zo en uh, dat soort dingen in ieder geval blauw pitje komt de dog op in de grill zitten wat flitsers uh, stop voor die is duidelijk en dan stop achter of volgen achter ja, je ziet er wel politie volgen maar dan moet je goed kijken maar hij zei hij zei zelf al van ja dat heb ik te fel gemaakt ja. kan gebeuren toch nou, even kijken je staat iets op de weg wat mijn aandacht trekt waarom trekt het mijn aandacht nou ja omdat er een wit bolletje staat dat betekent altijd dat er wel iets fout is met dat voertuig maar welke is het De eerste. Dat kunnen we nu allemaal uh, goed observeren. Want we zitten natuurlijk ook in de burgerkleding in de auto. Niemand verwacht deze Mazda te zien met... Uh, of verwacht dat deze Mazda een politieauto is. Je wil die auto daar. Dan weet je, op dit moment zie ik niks raars. daar komt Hier hebben wel allemaal een stopstreep. En hier ook. En weet je, dan kun je wel iedereen een stopteken gaan geven. Of eentje van die een stopteken gaan geven. Maar dat is natuurlijk ook niet echt fair. Want dan zeggen ze allemaal, ja maar de andere delen ook. Dus ja, dat klopt. Attention unit 1, 18. We possible robbery in ja, Ik heb wel geen kogel weer aan het vest natuurlijk. Maar ja, boeiend wim fikst dat wel. Het oh, is wel echt een, uh, een pittige auto. wat ik nog vergeten te vertellen. Als dus je even gas geeft en in de bocht gas geeft, nou, dan draait hij uh, een rondje. gaan er gewoon op afstappen. <coughs> oh, het zijn er twee. Oh, het zijn er twee. Oh shit, het zijn er twee. Oh shit, het zijn er twee. Ik dacht dat er maar één was. Ik ben al bijna dood. Ik ben al bijna dood. oeh, recht in het hart was hem Noodkracht, nog. we vallen. Meneer, uh, mensen. Vuurlijnen, of ja, vuurlijnen eerder, mensen loop je niet. Dat vallen die wapens. Twee verdachten neer, twee verdachten neer. Oh, Ik denk dat de winkel eigenaar nou ook dood is. Dus ambulance onderweg weg. Hill. Ja, twee, oh twee winkeleigenaars ook nog hier neergeschoten in totaal vier slachtoffers. We gaan toen nog het gebouw kleren. Ambu um... is aanrijden. Oké, okay. veilig. Ja, wij zijn ook geraakt. we hadden toch maar een vest aangedaan. In ieder geval... Uh, oh, heel veel collega's. Mooi. Hey, ja, ik ben wel flink geraakt. <coughs> Daar zo. Uh, niet, oh, niet recht in mijn arm, maar in mijn rug. En ik dacht dat hij er zo doorheen was gegaan. Dat ik eigenlijk dacht dat ik alleen van voren uh, heb beschoten. Maar ook dus in mijn schouder. En zo van achter in mijn rug. Niet aangereden worden. Goed zo. Hoi. Ja, ik ben ook gewond. Jesus Geef hem wat ruimte! Dankjewel. Zo. Oh, so. Dankjewel. Nu de andere drie nog. Collega van de OMB. Zo, dat was hem. Het heeft even geduurd, maar is in ieder geval uh, alles netjes achtergelaten. Maar zo. En meteen door naar de melding van een vierde Ook daar kunnen we misschien beter laten trappen met onze onopvallende auto. Ja, die gaat een stopteken krijgen. Die ga ik echt dikke bekeuring geven. Hoi, ik wil je uh, raarwes zien. Nou, dit is voorlopig, we hebben echt een dik probleem, vriend. We gedronken, drugs gebruikt, je mag blazen en je mag een drugstest afnemen. Trackless driving, uh, en wat had hij nou? Expired License. Zo, so, die zijn wel lekker. Je mag niet verder rijden, want je hebt een verlopen rijbewijs, dus moet je eens fixen. Doei! <coughs> Deze laten we lekker afslepen, op zijn kosten. Zo, dan gaan we nu snel door naar onze melding. Ah oh, die is al. Ah, uh... oh, afgerond, blijkbaar. Andere eenheid rijdt even mee, die zag ik dat er niks aan de hand was. Ook al heb ik hem zelf blijkbaar afgerond. We hebben een stolen vehicle in Del Beach. Die motor hier trekt mijn aandacht en die gaat best hard en die gaat doorgroot. Hoge snelheden. Geen helm. maximo de motor even uitzetten ja. en mij je rijbewijs geven. Was je helmet? Wat maakt jou er uit? Nou, ik vraag het gewoon. Uitschrijn in ieder geval. Ik heb een hele goede mee te kunnen doen. Die krijg je gewoon van me. Uh, een rood licht rijden en uh, geen helm. En dan, zo, en dan mag je afstappen en niet verder rijden. je hebt geen helm, tenzij je die op kunt doen. Ik ben vandaag echt van de bekeuring gegeven. Ik weet niet waarom, maar dat verdienen mensen gewoon, opeens, vandaag. Zo, dit. No citizens report, a disturbance. In, uh, ja. Pacific Plus. Waar is dat? De snelweg. Oh. oh. Dus er is eigenlijk een uh, overlast gemeld. We gaan eens die kant op. Zou geen spoed hebben. Ah, daar is wel een flink uh, feestje aan de gang. Of kort samenvatting, we hallo mevrouw, heeft u in of 2 gebeld? Ja, dat heb ik inderdaad gedaan. Het is nu wel echt heel luid. Ze doen allemaal dingen, ze gooien met bier en bierflesjes en zo. Uh, het lijkt erop dat het een, uh, uh, een biker's party is. Uh, en toen heb uh, we gezegd ga maar even naar binnen, dan los ik het wel. denk weer op. Jullie horen mij niet eens denk ik. de zoveel opgelost ik weet niet wat het was ik uh, kreeg niemand uh, niemand liep naar me toe en ik moest geloof ik ook officieel dat uh, interieur in maar dat was ook niemand dus ja ik heb het maar even zo gelaten en gewoon een melding afgerond zoals jullie zagen en dan stopt de muziek vanzelf wel We nou ja, die we hem maar even arresteren en dat is het mooie geweest voor vandaag. Het is dus zo te zien iemand die deze Mazda ook heeft gestolen. Of niet ook, sorry. Die deze Mazda heeft gestolen. En hoe zie ik dat? Omdat ik de auto niet zie. En net zag ik ook opeens dat die auto op afstand verdween. Kan het kan ook maar zijn dat dat dezelfde auto is. Ja, eigen schuld. Oh, ja, dit gaat wat hard aankomen. Yes. Achtervolging Mazda Dat is een Mazda 3 geloof ik Daar kom ik nu net Achter, maar ik weet niet zeker nou, Ja tuurlijk, ik haal lekker frontaal op me Ja loop anders gewoon door ook Ja jezus Christus he. Uitstappen Hier komen hij ze hebben aangehouden voor van een voertuig. Je bent niet de ander verplicht, politie voor zichzelf. Ik bereikte een advocaat, ik ben op een reipe... Dat dacht ik toch. Ik het gespoten deze kant op. Een collega vraagt om assistentie. ja, trouwens, voor de mensen die het zich afvragen, en dat had ik beter op het begin van de video kunnen zeggen. Uh, de, ik heb nog niet... Uh, de, Weet het. Nog niet LSBDFR 0.4. Die is namelijk een paar dagen terug uitgekomen. Uh, die hebben nog niet, want ik geloof dat daar helemaal niks in te doen is uh, qua uh, meldingen op dit moment nog. Dus daar wacht ik even mee. Uh, ook heeft het ministerie van Mods gave auto's gereleased en gaan ze nog releasen geloof ik. Dus die uh, ga ik ook uh, gebruiken. Ik zou zeggen tot de volgende video. Uh, doei!